Hi, ik, uh, ik ben Verdi. ik uh, ben de bedrijfsleider van Babidas uh, Shirtjesbar in, uh, in Leeuwarden. Ik denk dat wij met de zaak altijd heel erg duidelijk uh, willen uitstralen dat iedereen gewoon welkom is. En dan maakt het niet uit wie je bent, wat je bent, of je nou groen, blauw, paars of uh, wat dan ook. Iedereen is gewoon gelijk en moet het leuk hebben. En ik denk dat wij dat gewoon ook doen om een stukje acceptatie uh, te creëren wat er eigenlijk als samenleving zou moeten zijn. En wat er gewoon heel vaak toch niet is. Hoi, ik ben Demi. Iedereen moet gewoon kunnen zijn wie hij is. En daarom vind ik ook dat wij vanuit Bidas bezig moeten gaan met dit soort dingen om het onder ogen te brengen. En daarnaast meedoen met uh, The Pride en dit Event bijvoorbeeld. te organiseren in Bidas, dat is vlieg. This is who I'm meant to be, this is me.